Het zorgt ervoor dat hij groter lijkt. Niet helemaal kaal, maar wel netjes bijgehouden. We hebben vorig jaar bijna een miljoen omzet gedraaid. En sinds wij bijvoorbeeld op TikTok zijn gelanceerd, is onze omzet verdubbeld. Wij proberen echt wel op het randje te spelen, maar we gaan er nooit overheen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op 7D TV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Uh, Maaiwerk onder de gordel, ja ik moet er een klein beetje om lachen, maar zometeen hoor je er alles over. Of de beste trimmer voor je kroonjuwelen. De Balzi Man Mower is één ...van de producten van de jonge ondernemer Nathan Harlaar. En hij is mijn gast. Welkom bij CVD-TV. Ja, Nathan, van harte welkom. Dankjewel. je wel. Ja, um, uh, maaiwerk onder de gordel, de beste trimmer voor je kroonjuwelen. Dit vergt wat uitleg. Um, vertel. Ja, um, ja wij um, zijn een uh, Europese scheermerk um, en wij verkopen um, scheerapparaten... Uh, ja, voor al het maaiwerk onder je gordel en uh, je hele lichaam. <laughs> voor mannen hè, specifiek? Ja, of... specifiek voor mannen. Oké. Okay. Ja. En dit is hem hè? Ja. Je ja. hebt hem meegenomen, dankjewel daarvoor. Uh, hem uh, en, en wat maakt dit ding anders dan een gemiddeld uh, tondeuze of uh, scheerapparaat? Ja, uh, nou wat wij eigenlijk gemerkt hebben is dat uh, ja, normale scheermesjes en uh, scheerapparaten uh, die zijn voornamelijk gericht op, op, ja, op je gezichtshaar. Yeah. Um, en niet voor je lichaamshaar uh, en zeker niet voor, voor je Voor je ja, ballen. Ja, je ja. Yeah. Um, en wij hebben, uh, na nou, twee jaar geleden uh, zijn we hiermee begonnen um, en hebben wij uh, onderzoek gedaan um, en um, ja, zijn wij in Azië gaan kijken naar uh, leveranciers okay. um, en daar ja, hebben we heel veel testmodellen hebben we uh, ja, ingekocht van, van Azië naar, naar Nederland uh -huh. um, en Uiteindelijk zijn we bij, bij de eerste versie gekomen ja. um, en ja, de, de, de, zeg maar de blade die op het apparaat zit, um, die is uh, speciaal ontwikkeld um, ja, voor je lichaam voor je, en voor je bal. Maar betekent dat, dat, zo, dat de vorm, even technisch hoor, maar wat, wat maakt ja. hem zo specifiek dan? Ja, ja de vorm van, van het blade, van, ja. het, van, van het, het opzetkopje wat, er, wat erop zit. Ja. Um, die mesjes die zorgen ervoor dat je je niet snijdt, uh, niet, ja, je, je, je, je bal is ook niet scheurt. Yeah. Um, en dat het er ja. gewoon ja, goed af, vanaf gaat. Ja, ja, ja het is heel simpel. Dit is natuurlijk wel... Bedoel, jij weet, hoe jong ben je? 22. Dit is natuurlijk wel een onderwerp in de kroeg, of niet? Ja, zeker. <laughs> ja. ja iedereen moet erom lachen. Ja. Um, wij proberen eigenlijk een beetje dat taboe uh, te doorbreken. Ja, is het toch nog een beetje, hè? Ja, heel erg. Ja. Ja, heel erg. Iedereen, iedereen maakt er een grapje om. Maar um, nou ja, toen ik vroeger bij de voetbal uh, ging douchen was iedereen kaal. Ja. Uh, zeker, zeker mensen van mijn leeftijd. Ja. Die, uh... Iedereen scheert zichzelf. En borsten ook natuurlijk, want dat, ja. daar is je ook geschikt voor, toch? Ja. Alleen daar ja. is dat minder uniek product. Ik kan me voorstellen dat, die, dat je kroonjuwelen, zullen <laughs> we het maar even noemen, ja. uh, dat dat een heel specifiek terrein is. Ja. En wat we eigenlijk zien, we zien in Amerika, uh, ik ben het bedrijf begonnen met mijn compagnon Ingmar, ja. Ingmar Bruinsma. Um, en twee jaar geleden in coronatijd um, hij heeft een reisbedrijf en nou, in coronatijd had hij niks meer te doen. Nee. Um, en ik had zelf een, een andere, ander e-commerce bedrijf. Um, en wij zijn toen met z'n tweeën, ik ken hem van mijn studentenvereniging, dat klikte meteen. Um, en we zijn met z'n tweeën eigenlijk onderzoek gaan doen. En wij hebben eigenlijk in Amerika zien we echt een trend van um, mannen... Die zich, waarbij het steeds meer de norm wordt dat mannen zich verzorgen. Ja. Um, en dat gaat veel verder dan alleen zeep en andere producten. Ja. Uh, maar dat gaat ook om, om make-up bijvoorbeeld. Ja. Ik weet zeker dat er over een paar jaar wordt het normaal in Nederland dat mannen make-up... Uh, en is dat dan ook meteen, als we ze, uh, een toekomstplan zouden schetsen van jouw ambities, dat je verder gaat dan alleen maar deze, zoals jullie hem ook zo mooi noemen, de man mower? Ja, ja dit product, product is, is relatief gezien makkelijk om, om uh, te ontwikkelen. Ja. Um, en wij zijn nu uh, al anderhalf jaar bezig met cosmetica en, en zeep. Uh, mm -hmm. Speciaal ook speciale formules ook echt voor mannen. Um, dus mannen hebben een andere, andere huid dan vrouwen. Um, en volgende maand lanceren we vijf nieuwe producten. Uh, dat wordt geproduceerd in Europa. Um, en ja, wij, het, wij, wij hebben eigenlijk als doel om, om um, het op te boksen tegen een, een Nivea voor men ja, ja. Uh, en een Axe. Er zijn eigenlijk geen merken die echt verzorgingsproducten voor mannen verkopen. Of geen koele uh, merken. Nee, nee. Nivea is... Ik vind het een, een saai merk. Axe ook. Ja. Dat, was Deo, dat was Deo die gebruikte, gebruikte al mijn vrienden op de middelbare. Uh, maar tegenwoordig niet meer. Nee, nee dus er is een, uh, een gapend gat in die markt. En een ja. groeimarkt. Ja, want uh, ja, ik, bedoel... ik, ik las ook al de snoutscraper. Ja. Wat is dat voor een ding? Dat is een, een, een apparaat voor je neushaar. Ja. Um, en daarmee proberen we een wat oudere doelgroep te bereiken. Ja. Um, ja. Waar, waar het een probleem begint te worden? Waar het een probleem begint, ik heb er nog geen last van. Nee, ik wel. Ja. Ja. Um, en wij proberen eigenlijk. Um, niemand moet meer om het merk heen kunnen. Dus wij willen elk product um, aanbieden um, ja, die een man nodig heeft. Of ja. een product waarvan een man nog niet weet dat hij het nodig heeft. Ja. Um, en we zijn nu uh, deze maand bezig met funding uh, om die groei ook... Okay. Ja, daar wil ik zo meteen op door. Hè? Want je vertelde het als een als een, een heel echt een, een bedrijf. En je hebt productontwikkeling gedaan. Ondertussen bij een jaar en kom je net kijken. Zeg maar even. Ja. Dus daar wil ik meer over weten. Want uh, wat stu de, studeerde jij of, of, of ja. werkte je? Of wat, wat deed je hiervoor? Ja, ik heb op de op de Uva gezeten, ja? bedrijfskunde. Okay. Um, en dat heb ik niet lang volgehouden. En dat, dat komt gewoon omdat dat het voor mij niet werkt. Uh, hm. Dus ik ben. Waarom niet? Ja, ik heb, ik heb een uh, lage aandachtsspanne. En als ik iets <lacht> leuk vind, dan, dan ga ik er echt voor. En dan, dan ga ik er echt heel hard voor. Maar als ik het zo ja, te langdradig is, dan werkt dat niet voor mij. Mm. Um, dus ik ben daar na verloop van tijd mee gestopt. En toen ben ik gaan werken in de bouw. Um, en toen heb ik het hele jaar heel veel uren gemaakt. En in de avonduren ben ik gaan uh, onderzoeken. Wat wil ja. ik? Um, toen ben ik een, een um, slaapmerk begonnen. Um, verzwaringsdekens. Um, en een sieradenmerk en die heb ik nu alle twee verkocht. Um, en toen kwam uh, corona en toen ben ik hiermee begonnen. Maar verkocht klinkt als ik heb miljoen op de bank, maar zo nee, groot zal het niet zijn. Nee, heen, zeker he? niet. Maar ik het gaf je wel een, een zekere funding om dit te starten. Ja, nou ik, ik, ik moest mijn bedrijf ook noodzakelijk verkopen. Het ging niet goed. Het ging niet goed. Okay. Ik heb daar, ik heb maar wie, ko wie koopt dan een bedrijf dat niet goed gaat? Nou, ik, ik, had, ik heb bepaalde boekhoud technische ja, fouten gemaakt, hmm. zeg maar, um, en een combinatie van factoren. Uh, heel veel van geleerd, ja. uh, maar, maar uiteindelijk kunnen verkopen en zonder heel veel schuld. Ja, ja. Ik, ben okay, je bent er vanaf geraakt zonder dat ja. je in de schulden raakt. En, uh, maar hier zit wel een les in, want er zijn natuurlijk superveel jonge ondernemers die, uh, of tenminste jonge gasten die willen gaan ondernemen en meiden. Wat is de belangrijkste les die je hieruit getrokken hebt dan? Ja, um, nou, je moet je moet uh, mensen geloven en vertrouwen. Maar je moet altijd zelf de, de controle houden. Ja. Uh, zelf de regie in handen houden. Want ik, ik ben verkeerd geadviseerd door een boekhouder van, om, om van een manzaak naar bv te gaan. Ja, dat is fout gegaan. Oké, okay. uh, dat is op zich geen verkeerde stap, toch? Maar wat nee. is daar fout gegaan dan? Uh, ja, lang verhaal. Ik ben nog bezig met, met juristen ook om dat op te lossen. Okay. Uh, en dat is gelukkig nu allemaal zo goed als afgerond. Oké. Okay. Uh, maar dat zorgde er wel voor dat ik mijn bedrijf ook moest verkopen. Nee. Uh, en ik heb geleerd dat, dat focus gewoon heel erg belangrijk is. Dus ik mm. wilde heel veel dingen tegelijk doen. Uh, een, een sieradenmerk, een, een slaapmerk. En ja, nu is het alle, alle, alle tijd in, in alle ballen, bal. alle ballen, alle ballen, Alle ballen op al, bal. Al, alle ballen op bal <laughs> zie je. Ja. Um. Dus al, dus al best wel een paar keer je kop goed gestoten. Ja. Uh, maar hebben we het dan over potentieel veel schade? Juridisch gezien grote shit. Nee, of viel, nee dat, was het dat was gezien? allemaal nog op kleine, kleine schaal. Okay. Relatief kleine schaal. Um, en daarom ben ik ook zo blij dat ik dat al gehad heb. Op ja. uh, deze leeftijd al. Uh, want voor mij is het alleen maar. Ik, we hebben een, ik heb zeg maar een, ook een aanslag gekregen van de Belastingdienst. Ja, ja. En die hebben gewoon op kantoor gehangen. Zo van: Ja, kijk ja, ja, er naar en leren van Ja. Ach, wat grappig. Die heb je ingelijst. Ja. <laughs> Hoe loopt verkoop? Uh, op dit moment loopt het ja, via allemaal kanalen online. Ja. Uh, via eigenlijk alle kanalen die je kan bedenken. Uh, het doel van, van het merk is om de allergrootste te worden. Dus iedereen moet niet meer om, om ons heen kunnen. Uh, uh -huh. Dus wij sturen nu echt op omzet. Uh, zodat wij meer, meer volume, meer tractie kunnen krijgen. Ja. Uh, en sinds wij bijvoorbeeld op TikTok... ...zijn gelanceerd, is onze omzet verdubbeld. Hm. Uh, mijn kampioen, die is wat ouder, 32, die zei... ...moeten we niet mee beginnen. En ik merk dat veel oudere ondernemers dat misschien hebben. Omdat er alleen maar kleine kinderen op zitten, maar dat is echt niet het nee, geval. Nee, er zit uh, heel wat uh, doelgroep voor de man -mower, denk ik. Ja, ja, ja. Nee, want wat is je doelgroep? Is dat uh, alle mannen uh, van jong naar oud? Uh, nou, wij focussen ons nu echt wel op de wat jongere, ja. jongere doelgroep. Uh, ja, dat is slim is, ja. Omdat... Ja, bij, bij mij, bij de voetbal, in de voetbal bijvoorbeeld, was iedereen ja. uh, kaal. En ja, ja de, de oudere generatie is er nog niet mee bezig. Maar wij proberen wel met marketingcampagnes ook juist de oudere generatie um, aan het scheren te krijgen. Te krijgen. Ja. Ja. Want wat is het nut van scheren um, dan? Nou, het, het zorgt ervoor dat hij groter lijkt ten eerste. <laughs> Ja, geweldig, hè? ja. Um, dus dat is... Dat, ja, dat is uh, veel mensen vinden het hygiënischer. Uh, ja. Er zijn onderzoeken gedaan dat 80% van de vrouwen um, het ook waardeert. Ja. Uh, niet helemaal kaal, maar wel netjes bijgehouden. Ja, ja, ja. ja. Dat is, nou, ik vind dat al behoorlijk wat argumenten. Ja, ja. ja. Um, wat heb je geleerd, uh, want uit, uit die dingen worden gemaakt in ergens in Azië of China. Ja, of, China. Okay. Wat heb je daar in dat soort trajecten, want da, daar hoor je natuurlijk ook best wel eens Indianen verhalen over. Hè? Over onbetrouwbare leveranciers. Of, uh, ja. Hoe heb je dat aangepakt? Want je hebt natuurlijk geen jarenlange ervaring in dat Nee, gebied. nee dat is echt met vallen, vallen en opstaan ja, uh, gebeurd. En, en zorgen dat je heel duidelijk bent in je communicatie, maar ook weer niet te direct. Mm -hmm. uh, dus wij, wij zijn in Nederland heel direct. En ik heb af en toe best wel, als ik teruglees dat ik gewoon dat ik dat echt wel wat, wat liever had kunnen brengen ja, ja. Um, en ook wel ik ben ook al een paar keer echt op mijn bek gegaan waarbij de dingen niet goed zijn gegaan um, waardoor de productie opnieuw moest mm. um, maar ik heb het geluk gehad dat dat bij mijn vorige bedrijven waar het ook in, waar ik ook in in azië inkocht dat ik die fouten daar al gemaakt heb en um, en we hebben ook heel bewust de keuze gemaakt om cosmetica en zeep in europa te ontwikkelen mm -hmm. Um, ook als we kijken naar, naar nu naar de Taiwan-crisis, uh, mm -hmm. maar ook um, verhalen die je hoort over um, cosmetica die uit China komt en in Nederlandse grote retailwinkels verkocht wordt, maar dat het toch niet veilig blijkt te zijn, mm -hmm. willen we dat echt in Europa maken. Hey, um, uh, kun jij iets over omzet en resultaten al zeggen? Uh, ja, we hebben vorig jaar bijna een miljoen omzet gedraaid. Um, en dit jaar verwachten we daar nog iets, iets boven te komen, denk ik. Mm. Um, ja, wat het, wat het bij ons gewoon zo is, het, het is bij ons uh, elke euro die we verdienen gaat terug in het bedrijf. Ja. Het is een hele ja, cashflow-intensieve uh, ja. uh, en, en alles gaat in voorraad. Ja. Um, dus ik heb ook afgelopen anderhalf jaar heb ik nog, heb ik toen ook nog een tijd geleefd van, van gewoon van duo, zeg maar. Het is echt elke euro omdraaien. Oh, mijn duo heeft uh, nog een beetje mee gefinancierd. Yeah. Het hmm. um, is ook een risico. Hè? Dat Op een gegeven moment moet je als ondernemer ook gewoon je salaris kunnen betalen, toch? Ja, ja inmiddels kan dat. Maar met een miljoen omzet. Want hoeveel heb je mensen in dienst al? Ja. ja, we zitten met vier op kantoor okay. en uh, vier part-time freelancers okay, die, en... uh, die hun marketing doen. Um, ook een belangrijk uh, onderdeel uh, als het gaat om uh, uh, ondernemerschap is, de, je hebt een partner, zeg je, de, hoe heet die? De, de, Ingmar Bruinsma. Ingmar, ja. Ingmar Bruinsma. Uh, uh, ja. Hoe hebben jullie uh, het, jullie zijn dit samen gaan doen. Ik kan me voorstellen, dan zit je s'avonds in de kroeg. Of weet ik veel waar. Hé, hey, gaaf, gaan we doen. bla. 50-50. En dan zien we wel. Hebben jullie ja. dat ook zo afgesproken? Ja, zeker. Okay. En dat klopt ook nog steeds? Ja. ja Want dat hoor je ook allebei, wel eens. Ja. He? Dat, dat, dat, dat, um, hebben jullie dingen afgesproken met z'n tweeën? van oké, okay, stel, we worden heel erg groot en er gebeurt dit... en jij wil wat anders doen en je wil eruit. Want dat hoor je vaak, hè? dus het ja. gaat goed. Jullie groeien, nou, miljoen omzet is al niet niks. Straks draai je 5 miljoen omzet. En Ingmar die zegt van, ik heb er niet zo zin meer in, ik wil eruit. En ja. dan komt er een bedrijfswaardering... Die hij zo hoog mogelijk wil hebben. Jij zo laag mogelijk. En dan komt shit. En je krijgt ruzie. En ja. uh, de hele ding. Heb je het erover gehad? Ja, zeker. We hebben dat niet in het begin gedaan. Uh, maar nu uh, we ook met, met funding bezig zijn. Um, Precies. Zijn we daar nu mee bezig? En ja, ik ben van mening dat je. Dat je dat soort dingen altijd voorkomt door gewoon hele duidelijke, heldere afspraken te maken. Op papier ook? Op papier, ja. Okay. Dus daar zijn we nu ook mee bezig gevallen deze week. Want die funding, hoe ga je die vormgeven? Is dat uh, gewoon een banklening of is het een private equity die gaat instappen? Of zijn het angels? Of? We zijn op dit moment op zoek naar uh, echt partijen met, met kennis. Dus wij willen uh, partijen die... Ons echt gaan helpen om het, om, om het merk in heel Europa op te schalen. Dus mm. wij moeten mensen vinden die dat al een keer gedaan hebben. Uh, dus ja, we, we zijn nu veel mensen aan het benaderen. En, en we hebben iemand die ons daarbij helpt. Spannend. Ja. ja. Als je nu zou schetsen hoe jullie nu je marketing doen. Ja, wij geven uh, ook op TikTok nu. Hebben we dat, recent hebben we dat uh, kanaal geopend. Uh, geven wij tips over het scheren. Uh, wij, geven, wij geven interviews op straat. Um, waarbij we vragen aan mensen, hoe scheer jij je ballen? Um, ja, het, het, het, het begint echt bij content. Uh, dus wil je je merk online zichtbaar krijgen, begint, begint het bij content. Videocontent. Mm -hmm. Dat is waar mensen nu uh, hetzelfde wat jij uh, afgelopen tien jaar hebt gedaan. Yeah. Da daar begint het bij. En zo mm. kennen mensen je. Um, en door in het begin uh, waarde te leveren, gaan mensen het merk vertrouwen. Um, en daarna kun je ze zeg maar... Upsen. Maar dat is waarschijnlijk, dan, dan moet ik niet denken aan hele uh, zeg maar, serieuze instructievideo's, maar dan zit het ook op de, op de lijn van zeg maar, TikTok, humor, ja. uh, snappy content. Uh, uh, hoe doe je productdemo's, mag je zomaar op TikTok ook echt een balzak laten zien die geschoren wordt? Dat, uh, dat schiet nee. me nu in één keer te binnen, hoe nee. doe je dat? Nee, we hebben er in het verleden ook wel last van gehad. We, ja. hebben, we hebben video's gemaakt met komkommers en zo. <laughs> um, en ja, bijvoorbeeld Facebook is echt het is een Amerikaans bedrijf. En ja, ja. gewoon, die zijn heel ijdel. Ja, en, en dat, dat mag nou, TikTok eigenlijk. zit ook een landje achter wat uh, niet al te soepel is, uh, nee. als je niet op pas. Maar nee. dus dat doe je, hoe doe je dat dan? Ja, daar zijn we dus echt wel. Uh, in het begin zijn we echt wel op ons bek gegaan. Daarmee. Ja. Uh, en nu proberen we daar heel erg goed naar te kijken. Uh, door wij proberen echt wel op het randje te spelen, maar we gaan er nooit overheen. Interessant, uh, Nathan. Ja. Wat zijn je belangrijkste challenges als je s'avonds in je, in je bedje ligt met je, met je, met je kale zak? <lacht> Sorry, grapje. <lacht> maar wat zijn dan dingen? Of ben je niet zo'n zorgenkind? Ik kan me voorstellen, ik, als ik naar mezelf kijk en ik als ondernemer in het verleden en je groeide, en denk je, oh, personeel moeilijk. Maar heb jij dingen waar jij wakker van ligt, symbolisch? Of waar je zoiets dus hebt van, oeh, dat vind ik lastig? Uh, nee, je staat altijd aan. En, ja. en wat het bij ons, bij ons, als je het goed doet, uh, staat er geen geld op de rekening. Uh, of als je, als je hard groeit, staat er geen geld op de rekening. Uh, dus het is eigenlijk een continue... Want al het geld wat er binnenkomt, wordt meteen weer uh, in de handel gestopt. Ja, mm. het is eigenlijk een continue strijd. Elke maand kunnen we de voorraad op tijd binnenkrijgen. De, de, in Azië gaan ze nu dicht door COVID. Kunnen wij de, de omzetkanalen um, ja, door laten gaan. Ja. Um, en wij hebben continu strijd tussen... Um, um, Marketingkanalen opschalen en uh, voorraad binnenkrijgen. Ja. Dus we hebben nu zijn we uitverkocht. En dat is kut. Ja. ja, en daar lig ik wel eens wakker van. Maar ja, ja dat hoort er ook een beetje bij. En ik, ik heb een aantal tegenslagen nu al gehad, waardoor ik eh, ja, waardoor het ook makkelijker wordt om, dat om soort dingen, te gaan. Ja. En dus betekent een stukje funding misschien ook wel dat je wat reserve hebt waardoor je inderdaad eens wat voorraad kan aangaan. En dat je niet eh, continu op het randje hoeft te zitten. Nee, ja, en, en schaalvoordelen. Ja. En, en um, ja, we merken gewoon, we moeten gas terugnemen. Um, en dat is heel erg frustrerend. Want je weet gewoon, je kan eigenlijk relatief makkelijk, kan ja. je harder. Nou, maar... oh, dat is echt, als ondernemer is dat echt erg. Ja. De handel die ligt er, maar je hebt de spullen niet om het te verkopen. Nee, nee we zijn met, echt met eigen geld begonnen. Elke keer verdubbelen. Ja. Ja. En um, ja... Heel leuk verhaal Nathan. Uh, en uh, fijn dat je mijn gast was. Ik ga jullie in de gaten houden. En uh, heel veel succes uh, met ondernemen. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wel het leukste. Allerleukste. Ja. Ja. Dank dat je mijn gast was. Dankjewel. En uh, dankjewel voor het kijken naar nou, weer een uh, tof ondernemersverhaal hier op CVD2. Ik heb je geluisterd naar de podcast. Uh, ook dankjewel voor het luisteren. En op beide kanalen geldt als je meer van dit soort gesprekken wil zien. Volg ons. Wordt enorm gewaardeerd. Dankjewel voor nu. Hoi.